De burgemeester van Utrecht, gelet op artikel 282 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht, waarin is bepaald dat hij ontheffing kan verlenen van het verbod om op te treden als straatartiest ED, besluit vast te stellen naar volgende beleidsregel ontheffing straatmuzikanten. Artikel 1. Per kwartaal worden maximaal 10 ontheffingen verleend voor de duur van het kwartaal. Artikel 2. Per persoon of groep van maximaal 5 personen wordt maximaal 1 ontheffing per kwartaal verstrekt. Artikel 3. De ontheffing is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 4. De ontheffing wordt voorzien van een goed gelijkende pasfoto bij een groep van tenminste 1 van de leden. De ontheffing dient zichtbaar gedraagd te worden tijdens het optreden. 5. Aanvragen tot ontheffing worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 6 aanvragen tot ontheffing kunnen maximaal 3 maanden voor het kwartaal waarop de aanvraag betrekking heeft worden ingediend. 7 de ontheffing wordt geweigerd indien a. het in het eerste lid genoemde maximum is bereikt b. het in het tweede lid genoemde maximum is bereikt 8 de ontheffing geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 10 uur en 21 uur en op zondagen tussen 13 en 21 uur Artikel 9. Het is niet toegestaan langer dan 15 minuten op één plaats te blijven staan waarbij een locatie binnen 100 meter als dezelfde plaats wordt beschouwd. Artikel 10. Het is niet toegestaan om binnen een straal van 200 meter van elkaar op te treden. Verder niet binnen een straal van 200 meter in de nabijheid van gevoelige locaties waaronder verstaan worden ziekenhuizen, begraafplaatsen, aula's, kerken tijdens diensten en scholen tijdens lessen ed. 11. Op eerste verzoek van politie of toezichthoudende ambtenaren moet de ontheffing worden overhandigd. Alle door hen gegeven aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd. 12. Indien door de politie of de toezichthoudende ambtenaren geconstateerd wordt dat men zich niet aan deze voorwaarden in deze beleidsregel of vastgesteld in de ontheffing houdt, kan de ontheffing direct worden ingenomen. Nieuwe aanvragen kunnen de overtreder voor de duur van een jaar worden geweigerd. Hartzijnsclausule in bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de bepalingen in deze beleidsregel. Slotbepaling: deze beleidsregel treedt in werking per 1 juli 2010, al dus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Utrecht op 14 april 2010, de burgemeester, meester A. Wolfsen. De bekendmaking is geschied op 19 mei 2010. Dus deze beleidsregel is in werking getreden op 1 juli 2010.